Nou, ik hoop dat ik genoeg licht heb, maar dit is mijn uh, pedestrian mobile uh, setup. De counterpoise. Uh, die twee spoelen heb ik eigenlijk niet nodig, omdat ik niet op 80 en op 40 werk. Of tenminste niet op 80 en op 160. Uh, antenne werk vanaf 40. Uh, uitgezonderd 6 meter volgens mij. 60 meter moet ik zeggen. En ja, de transiever heb ik hierin, dat is de tr USDX. Um, wat zit er nog meer in? Ja, TRUSDX. met tr antennekabeltje en de antenne waar de antenne opgeplukt wordt, het boksje. Ik heb uh, de voltmeter die ik uh, gisteren in een filmpje gemaakt heb, uh, ik hierin. En ik meteen voor dat, uh, dat is tijdelijk hoor, maar ik wil even veel weten hoe dat zich qua spanning uh, verhoudt. De accu's die zitten, die zitten hier onderin met schakelaars. Te zien. Maar dat is dus de hele korte golf setup en met deze manier in tegenstelling tot uh, Xiegu, als ik dat van plan was. Ik praat in dit apparaatje zelf dus die hou ik gewoon voor mijn gezicht. Dan is hij ook wat hoger dus dat is wel mooi. En um, ja, als ik de schakelaars op de accu aanzet dan schakelt hij dus in, maar er zit geen antenne op dus laten we dat even niet doen. Um, deze die komt dus op de op het, op het transceiver geplukt. En dan hierop de, de antenne die je hiernaast ziet. En daarmee, uh, daarmee kan ik dus wandelend QSO's maken. We gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd. Um, bij de Xiego is de setup anders, maar voorlopig ga ik het met dit apparaatje doen. Um, bij de Xiego zitten de accu's rondom de Xiego, dus niet als een kubus onder in de tas. En dan praat ik in de microfoon, van de zie Ben bij de antenne bovenop de tas zit. Ik had daar ook een opname van. Hè. Maar hier zit uh, ja, de antenne gewoon eigenlijk bovenop de transceiver die je dan opzij houdt. Hè, met uh, deze dingen naar boven. PTT. Tja, ik ben echt benieuwd. En dat draadje dat sleep je dan af je aan. Oké. Okay. Pedestrian Mobile.